Welkom bij weer een nieuwe NEC-update vanuit de Stevenskerk. Waar deze week dus de hele week activiteiten zijn na nou, Almond de Kruppen. Daar komen we zo beneden nog even op. Maar eerst maar even na die wedstrijd van dinsdagmiddag. Om drie uur werd er afgetrapt, dan moest het restant gespeeld worden van de wedstrijd tegen FC Groningen. En eh, ja, NEC wist te winnen. Moeizame wedstrijd, maar toch was daar het doelpunt van Jordi Bruin uit een penalty. Ja, dankjewel. Dankjewel. Het was uh, fijn en het doelpunt en de drie punten. We staan nu weer achtste, dus uh, ja, gaat de goede kant op richting de laatste vier wedstrijden. Ja, die, die korte eerste helft, want dat was het natuurlijk, omdat we pas in de 18e minuut begonnen, was, was, was erg slordig, hè? ook van jullie kant. Ja, klopt. Uh, wij speelden erg slordig en dat hebben we wel elkaar uh, ja, duidelijk gemaakt in de rust dat dat echt beter moest. Ik denk dat dat bij Vlaag in de tweede helft wel beter was, maar ook nog niet het spel dat wij kunnen spelen. Uh, maar ja, zoals gezegd, als je dan merkt dat het zo'n wedstrijd is, dan moet je maar ja, met z'n allen de beuk in gooien en uh, ervoor zorgen dat je in ieder geval de pot dicht houdt en een paar keer goed uitkomt. En ja, Ik denk dat we dat uiteindelijk, uh, wat dat betreft, goed hebben gedaan. En uh, er was geen hupje? Nee, vandaag niet. Hij zat wel? Hij zat wel. Ja, geen beste wedstrijd uh, was het en uh, daar was uh, Rogier uh, Meijer het wel mee eens, maar wel de drie punten. Nee, het ging niet makkelijk, nee, maar dat had ik ook niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen.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 Ja, ik denk dat het onrustig was van beide kanten. Hè. We hebben beide kanten best wel veel druk gezet. En, um, ja, dat, dat dwongen we ook fouten. Maar ja, we maakten zelf ook fouten. Ja, de rust hebben we wel aangegeven. Ja, we moeten wel proberen te voetballen in de momenten dat het kan. En dan, dan, dan kunnen we misschien ook pijn doen daarna. Nou, goed, ik denk dat, dat de tweede helft wel beter was. Hè. We kwamen een aantal keren wel goed door. Alleen ja, dan, dan valt hij net niet goed. En dan um, ja, is, is het des te lekkerder dat hij wel goed valt. En dat je dan een penalty en een rode kaart krijgt. Dat, dat is natuurlijk wel een voordeel. Ja, dan was er dinsdag nog meer te doen hier in de Stevenskerk. Eigenlijk zou er een talkshow zijn. Dat ging niet door vanwege, nou ja, omdat NIC dus moest spelen. Uh, maar wel uh, was hier de 150ste Jarda podcast werd hier opgenomen. En de hele week zijn hier van allerlei activiteiten. We staan nu in het uh, fotomuseum. Er is ook nog een ander museumpje. En je kunt je seizoenkaart hier gaan verlengen. En daar sprak ik eerder over met uh, algemeen directeur Wilke van Schaik, Want ja, de prijzen zijn weer wel wat duurder geworden. Ja, kijk, wij moeten wel wat doen. Al onze kosten worden, worden hoger. Vorig jaar was het niet een, alleen een prijsindexatie, maar was het ook echt... Uh, gewoon de prijs uh, recht evenaren richting uh, Eredivisie, dus dat recht trekken. En nu hebben we gekozen voor, uh, ja, voor een kleine indexatie, uh, omdat alles om ons heen wordt ook duur. Onze supporters hebben er mee te maken, onze Biscup-leden. Uh, gemiddeld is het in Nederland 11, 12 procent wat de prijzen zijn gestegen. En wij hebben gedacht, ja, we moeten wel iets doen, omdat wij ook te maken hebben met hoge kosten. Maar we kunnen niet alleen dat bonnetje neerleggen bij onze supporters. Dus ik denk dat we het gematigd hebben gedaan. Ja, vorig jaar riep je nog echt van: we moeten deze stap maken, willen we spelers zoals Sheun en Sillissen in de Goffert hebben. Uh, dan is er ook wel een klein beetje teleurstelling natuurlijk bij het publiek, omdat er weinig thuis gewonnen heeft. Heeft dat er nog meegespeeld? Nee, weet je, het resultaat is het resultaat, we hebben veel gelijke spelen, uh, een aantal gewonnen, een aantal verloren. Dat zijn de verbeterpunten. Dat hebben we hebben al eerder gezegd, als je voetbaltechnisch kijkt, moeten we meer wedstrijden gaan winnen. Nou, dat, dat is een verbeterpunt en dat heeft te maken met ervaring in de eredivisie. Dat heeft ook te maken met de bezetting van bepaalde posities. Nou, daar mag iedereen weer wat van verwachten. We hebben natuurlijk Carlos Abels teruggehaald. We hebben Nick Kester teruggehaald. Dus ja, die mensen zijn achter de schermen keihard bezig. We hebben het contract voor Giermeijen verlengd. Ik denk echt dat we, dat we stappen maken en dat we het volgend jaar weer beter willen doen dan dit jaar. En dat was dit jaar ook de inzet. Je zult maar een nieuwe speler nu binnenhalen om dit te laten zien. Ja, nou ja, we hebben in ieder geval weer mooie content als we nieuwe spelen binnenhalen. Om te laten zien hoe deze club in de stad leeft en bij wat voor club die komt. Ja. We hebben ooit eens een keer Rens van Eyde hier uh, geïntroduceerd. Maar ja, wie weet wat er van de week nog komt? Wie weet. Ja, dit was hem dan weer de NEC-update voor dit moment en ook voor deze week. Want er is geen voorbeschouwing natuurlijk vrijdag. Want dit weekend is NEC gewoon vrij. Dus we zijn er volgende week in ieder geval weer. En de tussentijd blijf je op de hoogte via onze website rn7.nl. Of volg mij eventjes op Twitter. En graag tot de volgende update.